In deze video laat ik zien hoe je in Microsoft Teams een team kan archiveren, hoe je dat ongedaan kunt maken en waar je gearchiveerde teams kunt vinden. Wanneer je op de voorpagina bent van Teams, dan heb je hier drie puntjes. Meer opties. Klik hier op Teams beheren. Je krijgt dan een overzicht van alle teams waar jij actief in bent en wat voor lidmaatschap je hebt. Alle teams waar je eigenaar bent, kun je archiveren. Wanneer je een team wilt archiveren, klik je op de drie stippeltjes achter dat team en kies je voor de optie Team archiveren. Op dat moment wordt de teamactiviteit geblokkeerd. Je kunt nog wel mensen toevoegen en verwijderen, maar je kunt verder geen bestanden meer toevoegen en je kunt ook geen gesprekken meer voeren. De onderliggende SharePoint site met bestanden kun je ook alleen lezen maken. Vink dit dus aan. Klik je op archiveren, dan verdwijnt het team uit het kopje actief en zul je het onderaan de pagina onder het kopje gearchiveerd terugvinden. Daar vind je dus alle, alle klassen, alle teams waar je uiteindelijk uh, voor gekozen hebt om die te archiveren. Wil je zo'n team nu toch weer actief maken, dan klik je op de drie stippeltjes en kies je voor team herstellen. Op dat moment wordt het team weer actief teruggezet. Het wordt weer bij het kopje actief gezet en iedereen die lid was is nog steeds lid en zal het weer terugvinden onder zijn actieve teams.